Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het cytochroom P450, vaak afgekort tot CIP P450 of nog korter tot de CIPS. We gaan het hebben over wat de CIPS zijn en waar ze voor dienen, en waarbij we met name gaan kijken naar hun rol bij het omzetten van geneesmiddelen. Dit is dus een echt farmacokinetiek onderwerp. De CIPS zorgen voor de omzetting van stoffen, zoals geneesmiddelen, en dus hebben we het in deze video over de stap metabolisme. Zoals je ook kan raden gaan we het dan hebben over metabolisering en we gaan begrippen bespreken zoals first-pass effect, interacties, inductie en het remmen van SIP-enzymen. Aan het einde van de video gaan we een paar oefenvragen bespreken zoals je ze wel eens terugvindt op tentamens. Maar laten we beginnen bij het begin. Als we het over SIP's hebben, dan hebben we het over een familie van enzymen. Enzymen zijn eiwitten die andere eiwitten kunnen veranderen of helpen dit proces te versnellen en dus bijvoorbeeld een eiwit met aanhangsel A naar aanhangsel B te veranderen. Dit nieuwe molecuul ziet er anders uit en heeft dus andere eigenschappen. Specifiek de SIPS zorgen in ons lichaam met name voor het omzetten van lichaamsvreemde stoffen, om die meer water oplosbaar te maken. Ons lichaam draait natuurlijk om homeostase en lichaamsvreemde stoffen horen daar niet bij, dus als we die binnenkrijgen willen we die ook zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer uitscheiden. Je ziet dus dat SIPs stoffen omzetten, dit noemen we metaboliseren. Dat is dus ook wat ze zo belangrijk maakt voor medicijnen. Als je een tabletje inneemt is dat natuurlijk een lichaamsvreemde stof. Het lichaam wil dat zo snel mogelijk weer kwijt raken. Het metaboliseren gebeurt in twee fases. Eerst krijg je fase 1, wat je noemt de hydroxylatie, waarbij een h wordt omgezet naar een oh haatje Daarna krijg je de conjugatie waarbij er een stofje aan wordt gekoppeld dat meestal glucuronzuur is, en dus schuif ik hem even met een geetje. Dan hebben we een wateroplosbare versie gemaakt van het molecuul, die vervolgens kan worden uitgeplast bij de excretie. Omdat we het omzetten metabolisme noemen, wordt het omgezette stofje ook wel metabolieten genoemd. Bij veel medicijnen geldt dat je het actieve stofje inneemt als medicijn en dat je lichaam die vervolgens omzet naar de inactieve metaboliet die je kan gaan uitscheiden. Maar er zijn ook sommige medicijnen die je juist inactief inneemt en die dan bij het metaboliseren juist worden omgezet naar de actieve stof. Dit noemen we dan een prodruk. De meeste sips vind je in onze lever en het maagdarmstelsel. Een hele logische plek, want daar komen natuurlijk heel veel lichaamsvreemde stoffen binnen. Je ziet dus dat het metaboliseren al heel snel begint als je een medicijn hebt ingenomen. Het komt binnen via het maagdarmstelsel, gaat dan via de poortader naar de lever en komt daarna pas in de rest van het lichaam. Maar een deel van het medicijn zal dus in het maag-darmstelsel en vooral in de lever al worden omgezet voordat het überhaupt in je lichaam is gekomen. Dit noemen we het first-pass effect. En dus van alle medicijnen die we inslikken, denk aan tabletten, aan capsules en aan drankjes, zal al een heel deel worden omgezet naar hun metaboliet voordat ze zijn aangekomen in het lichaam. Per persoon kan de SIP-activiteit heel erg wisselen. En dat kan eigenlijk door twee dingen komen. Genetisch, iemand die van zichzelf heel snel werkende SIPS heeft, noemen we fast metabolizers. En iemand die juist langzaam werkende SIPS heeft, noemen we slow metabolizers. Ook kan het nog komen door exogene invloeden, oftewel invloeden van buiten het lichaam, zoals de medicijnen die iemand gebruikt en of iemand bijvoorbeeld greepvoed eet of rookt. Want wat die SIPS zo ontzettend lastig maken bij geneesmiddelen, is dat één sip voor de omzetting van heel veel verschillende stofjes zorgt? Daarbij hebben we drie dingen die er kunnen gebeuren. 1. Het zijn hele brave stofjes, die gewoon kunnen worden omgezet zonder problemen. Dit noemen we de substraten, en hierbij blijven de sips gewoon normaal werken. 2. De stofjes die ontzettend in de weg gaan zitten en de boel helemaal blokkeren. Dit noemen we de remming, oftewel de inhibitie, waardoor de sips veel langzamer gaan werken. En drie de stoffen die juist zorgen voor veel meer SIP-enzymen, die we de inductoren noemen waardoor de SIP juist sneller gaan werken. Dit is dan ook een onderwerp wat bij tentamens heel erg vaak terugkomt, maar gelukkig is er een standaardstrategie om deze vraag te beantwoorden. Laten we er een aantal samen doornemen. Maar wat is dan die standaardstrategie? We hebben altijd een medicijn dat wordt omgezet naar een metaboliet. Het omzetten gebeurt door een SIP. En die SIP kan worden beïnvloed, die kan worden geremd of juist geïnduceerd door een andere stof. Dat is een standaard opstelling die je altijd zo kan opschrijven op je toets of op je klaplaatje Vervolgens is het namelijk alleen de vraag lezen en de medicijnen op de goede plek zetten. Op je toets krijg je waarschijnlijk een overzichtje erbij van de SIP's en welke stoffen hierbij het substraat zijn, welke de remmers en welke de inductoren. Vraag dit altijd even na voor de zekerheid bij je docent. Ik gebruik nu een overzichtje wat ik heb bewerkt uit de atlas van de farmacologie. Dit is een magisch boekje waarin echt alles tot in detail beschreven staat over hoe farmacologie in het menselijk lichaam werkt. Een echte aanrader voor met name hbo-verpleegkundestudenten die meer willen weten over farmacologie. En sowieso alle geneeskundestudenten. Ik heb een link in de beschrijving staan naar dat boekje als je daarin bent geïnteresseerd. In het overzichtje op pagina 39 staat alles wat we nodig hebben. Nu hebben we dus alle informatie om de vraag te gaan beantwoorden. Vraag 1. Piet gebruikt tacrolimus en krijgt nu ook dexamethason voorgeschreven. Wat gebeurt er met de tacrolimusspiegel? Nou, tacrolimus is een middel dat zo te zien door CYP3A4 wordt omgezet naar de metaboliet. Echter krijgt hij nu ook dexamethason voorgeschreven. Even opzoeken in ons schema en dan zien we dat de dexamethason een inductor is van CYP3A4. Dus de CYP3A4 zal veel sneller gaan werken en wordt dus meer tacrolimus omgezet naar het metaboliet. De tacrolimusspiegel zal dus omlaag gaan, want de tacrolimus die raakt op. Laten we er nog eentje doen met dezelfde techniek. Hans gebruikt metoprolol en hij krijgt nu ook fluoxetine voorgeschreven. Wat gebeurt er met de spiegel van metoprolol? Metoprolol is het substraat van CYP2D6 en dus kunnen we dat invullen in ons schemaatje. Hij krijgt daarbij fluoxetine, dus moeten we nu kijken of fluoxetine iets doet met onze CYP2D6. En jawel, in het schema is te zien dat het een remmer is van CYP2D6. Metoprolol zal dus minder snel worden omgezet naar de metaboliet. Hierdoor zal er minder metaboliet zijn en stapelt de metoprolol juist op, oftewel de spiegel van metoprolol stijgt. Dan doen we nog één vraag samen en daarna kan je zelf verder met het oefenen door gratis 12 oefenvragen te downloaden. Je vindt de link in de omschrijving van deze video, want alleen door zelf te oefenen ga je dit onder de knie krijgen. We beginnen weer met onze basisopstelling. En dan is de laatste vraag: Medicolol is een prodruk die door CYP3A4 wordt omgezet naar een werkzame metaboliet. Wat gebeurt er met de werkzaamheid als er amiodaron wordt voorgeschreven? Medicolol is een niet bestaand medicijn, dat blijkbaar wordt omgezet door CYP3A4. De metaboliet is dan de werkzame stof. Dat is dus een belangrijk verschil met de twee eerdere vragen die we hebben beantwoord. En dan krijgt de patiënt amiodarone voorgeschreven. We zien dat amiodarone een remmer is van CYP3A4, er zal dus minder medicolol worden omgezet naar de actieve metaboliet. En dat is dan ook het antwoord op de vraag. Wat gebeurt er met de werkzaamheid als er amioderon wordt voorgeschreven? De werkzaamheid wordt minder, want de spiegel van de actieve metaboliet neemt af. Download nu de 12 oefenvragen en ga hiermee zelf aan de slag. Klik op de link in de beschrijving en dan stuur ik je direct een mail met de oefenvragen. Heel veel succes en als je vragen hebt of je hebt het juist helemaal door, dan hoor ik het graag in de reacties. Bedankt voor het kijken!